Stel dat je dus geconfronteerd wordt met zo'n enorm hoge factuur en je kan die niet betalen, wat kan je dan doen? Ja, uh, wel, het is heel belangrijk dat je in eerste instantie contact opneemt met jouw uh, leverancier en dat je daar niet te lang mee wacht. Uh, leveranciers zijn vaak bereid om samen met jou naar een oplossing uh, te zoeken. Uh, ja, uh, heel wat leveranciers bieden de mogelijkheid om uh, bijvoorbeeld een betalingsplan uh, te, gaan, uh, te gaan afsluiten. De meesten doen dat ook uh, kosteloos op dit moment. Uh, dus dat is een, een, een belangrijk advies. Laat die rekeningen niet zomaar uh, binnenkomen en laat die niet aan de kant liggen. Als je die niet kunt betalen, uh, probeer eerst uh, een oplossing te zoeken met jouw leverancier. In tweede instantie kun je zelfs uh, kun je ook terecht bij het, bij het OCMW. Het OCMW beheert een gas- en elektriciteitsfonds voor mensen die moeilijkheden ondervinden om een factuur te betalen. Het OCMW gaat dan een, een sociaal onderzoek doen, onder andere naar jouw inkomen. Dus ja, dat, is ook een, dat kan ook een optie zijn voor, voor gezinnen die geconfronteerd worden met heel hoge facturen die ze niet meer kunnen betalen. Mm -hmm. ja. Wat we trouwens ook zien, dat zijn, van, dat zijn burgerbewegingen die dan zeggen wij betalen niet meer. In navolging van die in Italië bijvoorbeeld, waar elektriciteits- en ritueel werden verbrand met de camera's die erop stonden toe te kijken. Dat zouden we toch echt wel afraden. Um, het is ook zo, heel wat energieleveranciers zitten ook in een moeilijke situatie. Die zijn ook niet gebaat met die hoge prijzen. Uh, die komen ook in de problemen als weinig mensen nog hun factuur kunnen betalen. Uh, je komt zelf als consument natuurlijk ook snel in de problemen. Betaal je niet, dan komen in kassobureaus om de hoek kijken of gerechtsdeurwaarders. Die komen niet gratis. Er zijn altijd altijd extra, extra kosten aan verbonden, dus dat is absoluut um, te vermijden. Uh, en in het slechtste geval kan je afgesloten worden en dan wordt je beleverd aan het tarief van Fluvius met een, uh, met een budgetmeter. En het tarief van Fluvius is ook een, uh, een, een duur tarief. Dus nee, ons advies zou zijn, uh, probeer die factuur te betalen. Lukt het niet, doe het met een afbetalingsplan. Lukt het dan nog niet, zoek elders hulp. Je kunt ook uh, kijken of je onder het uh, sociaal tarief uh, valt. Dat is eigenlijk een voordeeltarief voor uh, gas en elektriciteit. Uh, als je een bepaald uh, sociaal statuut hebt, uh, je, je ontvangt bijvoorbeeld een leefloon of een, uh, ja, een uh, ver, um, vervangingsinkomen, uh, een, een tegemoetkoming, uh, dan heb je daar in veel gevallen uh, recht op. Uh, en sinds vorig jaar is het sociaal tarief ook uitgebreid. Uh, dus er zijn nu meer rechthebbenden. Uh, ongeveer één op, op de vijf gezinnen heeft het recht op het sociaal tarief. Uh, en bij die uitbreiding gaat het eigenlijk om mensen met een beperkt inkomen, uh, mensen die een verhoogde tegemoetkoming ontvangen van het ziekenfonds. Uh, in de praktijk blijkt dat er, dat er toch heel wat gezinnen zijn die uh, niet van dat recht uh, gebruik uh, maken en daardoor het sociaal tarief mislopen. Dus dat uh, kan ook een, uh, een belangrijk advies zijn. Uh, ga zeker na of je niet uh, onder die categorie valt. Ja, zeker nog eens Dat checken. Dus. Oké, okay, bedankt voor de uitleg. En moest jij thuis ook nog uh, willen weten welke besparingstips wij allemaal hebben, dan kan je terecht op onze website.